Ik ga zo van een cat event gaan. I got two lovely cats. Kom, jongens. Kom, laten we gaan. Oké. Okay. Ik neem deze. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag is het eindelijk zover, we zitten hier in de auto naar Horse Event. En ik ben hier samen met Priscilla, Maxime hier achter mij en een very special guest. Henry the Horseman, hello people! We are very exciting to see all the horses together. Ja, we zijn dus onderweg naar Horse Event, vandaag is de eerste dag. We hebben net onze spullen afgegooid bij Back and Breakfast omdat we hier drie dagen zijn. Ze zitten vlakbij zee, Ik kan nu helaas... Uh, geen zee meer laten zien omdat we nu al onderweg zijn. Nou, we zijn aangekomen op het, uh, op het terrein. We staan hier op de, op de vip parkeerplaats tussen alle, alle trailers en vrachtwagens. En we gaan nu naar binnen. Yes, we gaan inside to see all the people, the horse's en we uh, very enjoyed it today, tomorrow and Sunday. Bye bye. Laten we gaan. Please put Henry in his horse trailer. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Very nice! <laughs> Mind your step. <laughs> Mind your step. We cannot go in. Sometimes the horseman doesn't want to go in. <laughs> I have to use the right technique. <laughs> Jeffrey will demonstrate. <laughs> oh no, Weer time voor dag 2 van horse event met onze coole shirts. Nee weet ik maar. Ik kan me ook niet open want de zon is echt heel erg fel. Maar uh, zinnen hè? Ja. Je zit waar je moet zitten als je ja. gefouilleerd ja. bent. Ja. Ja, opgepakt. Ja, opgepakt! Ik wil wel zien dat je. Nee! Maar ik heb hier niks onderaan, schatje. Ja, ik weet niet echt, of ik er mooier van. Of ik vind nooit... <laughs> het mooier van. Ik heb er zo'n boek. Oh, Hoi! We zijn even bezig, Jeffrey, hoor er eens mee op. Weet je een leuk evenement? Nee, dat zijn wel. Waar is jullie stand eigenlijk? De stand is waar wij zijn. Ja. <laughs> en jullie hebben een. Jullie zijn nu een lopende stand, ja. Wil je nou adviseren voor de film? De shirt ja. Ja, dat is echt een heel mooi shirt. Ik zou even... Maar als ik show zit dan zie je niet ik het dat Oh, dat is zonde ja. ja. Ja, dat is absoluut zonde. Ik zal even een beetje van de, van de show vastleggen. Dat is prachtig. Ik ben. Ja, uh, het is alleen Haflinger Storm. Ja, Haflinger Storm, hè? die had het fjorden wel echt afgemaakt. Maar weet je, die had genoeg manen voor al die, uh, die fjorden. Een beetje compensatie. Een beetje compensatie, ja. Maar, ik, ben, ik vind het wel jammer dat ze geen Frozen eronder hebben gezet of zo. Ja, en geen blauwe hier, Zo, ja, dit hier even, hè, ja. Ja. Ik had nu in. Ik nu <laughs> <laughs> we gaan even het historische moment vastleggen van uh, Jeffreys onthulling in de Bit. Hij is te enthousiast. Is te enthousiast. Jeffrey, <laughs> Ik kan niet gaan we even kijken of je in de Bit staat? Ja. Dat is wel mijn, dat is mijn fotografie die in de Bit staat. Eigenlijk is het to me, ja. Thanks to me. Zullen we even gaan kijken? Dan moet je even oplopen. Perfect. Niet zo'n afwachtende houding. Je is hij ja. een beetje verlegen. Ja, nou wordt. Hij wordt een beetje verlegen, ja, maar dat hoeft niet hoor. Oh. Oh. Welke is het? We moeten ze allemaal even allemaal, allemaal door gaan bladeren. Met alle... Met alle... Allemaal. Eén voor één. Nou ik. Kijk wie iemand is. Ik heb er geen idee. Wat staat er? Wat is het hoogste nummer? 5, 5. Oh, dat is deze niet. Je moet de laatste hebben. Lekker plak zijn. Ik ben het vergeten. Je bent op zoek naar mijn laatste nummer. Ja. Ik heb een foto foto. Kijk, dat is handig. <tie> ja, daar is hij. Ik werk namelijk op de redactie. En ik heb wel naar de fotograaf twee van mijn nummer geschreven. Ik weet niet of jullie die al winnen. Maar we hebben geen speel uitgenomen. Ja, Anders dan mag je hem voor mij wel meenemen. echt waar? Zo leuk! Ja. Oh, okay. Oh, okay. Van een paar. jongens. Hij gaat gewoon vreemd in de bit. Ben ja, echt... je niet normaal, Naomi? Nee. Hier zal vreemd gaan in het proces. Hier een ik op een andere nee. storm. Oeh. Oh, wat staat er? Staat niet eens mijn naam. Ja. Nee, ja. hey, mijn naam staat er wel. In mijn naam staat er wel. Ja, echt superleuk. Ja, ik ben daar heel blij mee. Heb jij dat gevonden? Ja. Ja, echt ja ik vond het heel graag. <laughs> ja. ja. Pet. Oh my god. Ik ga even er ernaartoe rennen. Ik ga mijn interview doen, oké? Okay? Ja, je... Oh ja, ga jij vragen? Nee. Deven, is dit dan eigenlijk jouw persoonlijke stand hier? Ja. Dit ja. is mijn één grote persoonlijke stand. <laughs> uh, zo Zorro-Koen-wedstrijd. Ik vond net zo'n koepiemoster idee. Gewoon <laughs> Kijk hem dan! Wauw! Zoekie wow. Ja, op Ja, kom maar. Ja, kom maar. Ja. Hoeveel is Zo, maar het Niet normaal hoor. Kijk Wat wil jij ook nog eventjes opmeten? Ik krijg jou en de schot er niet eens op tegelijk. Zo'n groot verschil. Dat is een. Uh, en, uh, ja, we zijn de beste. Ja. zijn de beste. Primaal. we zoeken weer verder. Oké. Okay. <laughs> we mag niet meer bij de schot nu? Nee, jij bent eruit gekeken. Ik doe die andere bretel ook maar even omhoog. Ja, en ja. het was echt een rukte zich los. En we gingen volle paard ja. en de de het en in een boxenpaardje. Het staat er allemaal op. Ja, die ja. in ja. ja, die kunnen we er wel eentje bij doen. Zo, oh, net. paard, right. doe ik. Wat nee, is hier rond? is En in het zwart dan. Oh Alleen als de Fries-project is. Hoor je dat? Ze approved de Fries. Nee, hij is bij de Hoefsmid. Is hij bij de Hoefsmid? Oh! Nee, volgens mij wordt hij gemolken. Ik zet even bij de hoek zo. zet even een story. Eén hoor naar de grappig. Wat kun je winnen dan? Hey. De, uh, de leukste, grappigste foto hè? Het gaat om de foto, je hoeft niet langer oh op te zitten. Oh, dit gaan we wel winnen jongens. Ja zeker, we gaan ons best doen. ik heb een camera bij hè? Dus uh, we zijn goed voorbereid. Ja, we gaan hier binnen twee seconden vanaf. We hebben één keer nog. Wat zit er allemaal in jouw penny. Goediebeg! Oh. een kleurboek? zwart paard! Een zwart paard! Wauw. een sleutel oh. oh, Wat Leukje. leuk! En een fles! Cool. Weet ik niet, maar dat wordt mijn sportfles, oké? Okay? Ja, geweldig! Oh, wat is die cool? Oké, okay, wie wilt de tasje en wie wilt de sleutel hangen? Uh. Ik wil de sleutel hangen, oké. Okay. Jij krijgt dit boek. Oh, wauw. enige echte. We hadden ook even een foto op laten, hoor. Ik Komt ik op Insta. Wil je hem samen vasthouden? Ik dacht, ik ging een foto maken, maar... Heb jij jou even Nee. Nee? Ik wist dat niet. Mensen zeiden tegen mij, zo, zo is staat op de agenda. Ik zo helemaal niet. Oh, wat. Hey. Hallo, hallo, ik ben hier. Op Roys event. Hoi. Met de echte channel Sunny. wauw. Sunny. Hallo! Hoe is het hier op Horsy bent? Als dit is heel heel anders dan Ja? ja. ja. Oh, zonder zonder Sunny erbij, ja? Sunny is hier. <laughs> Kijk eens even, ja. Kijk eens welke kijkers. <laughs> oh, ja. Dit is mijn best home video. Nee, ja, dat doen we gewoon puur voor, voor onszelf. zelf. Ah. Kijk eens heel fijn niet. We hebben een persoonlijkheid van de week. Ja, jij ben je? Yo! We hebben best veel mee Nee, dus die hebben niet zo gek Ik ga mij niet interviewen ja, ja. op mijn video. Wat heb je een, een shot aan, dat is de mijne. Daar had ik geen geld meer voor. Geld had een ofkein voor een vriend. Ja. Oh, dat is Dat echt. had ik ook gehoord, hoe zit dat? Wat is het verhaal erachter? Dat is nog geheim. We zullen het een big ik te zien. Chetland Sunni, Tikwa. Wat leuk. Tikwa, wie is Tico? Jij is het beeld van Tikwa. Wat leuk <laughs> om je weer te zien. Hopelijk komen we je nog eens tegen. Ja, dat is wel Ik wil wel dat we dat weglopen van jullie, oké? Okay? Want we jullie niet veel. Nee hoor, doe dus ze even niet verdekt. Daaaaaaaaaa! Doei! Oh, jee, Naomi. Hé! Zat hij er ook in op? Nou, heb ik het toch voor elkaar? Ons eerste interview. We hebben niet allemaal moeilijk te doen over mensen, maar ik heb al een interview te maken met Shannon Sunny. Heb jij over te gepraat? Ik loop storm. Hebben jullie kan... ja, ook? Nee, ja. nee. nee dat is niet. nog niet. Nog niet, nog niet. en nog niet. Ja. 5 minuten. We hebben het speciaal gekocht. Omdat we, we waren zo lang op zoek naar een shirt. Ja. We vorig dat volgend jaar ook gedaan. En ja. Oh, dat is leuk joh. Maar we konden maar geen shirt vinden. Oh, maar deze zijn leuk. Dit zijn mooie shirts. Wacht. Kijk eens! Oh, wat heb jij dat mooi geschreven! Heb je dat thuis te oefenen speciaal, hè? Ja, dat, dat snap ik wel. Dat snap ik wel, ja. Ze zijn heel mooi. Ik kan niet zo mooi schrijven als de Obi, hoor. Ja, mooi. Wat ga je doen? Ja, jij krijgt een molletje. Yes. yes. <laughs> met de zonnetje erop aan. <laughs> oh, <de> zonnetje <laughs> erop komt altijd zonnetje Ja, dat is zeker waar. Hè? En dat is de boodschap waarmee we Horse Event graag verlaten. Liefde en ja, positiviteit. Absoluut. Dat, dat, ja, ja, dat, ja, dat is de boodschap. Graag gedaan. Veel plezier. Veel plezier. En die Ja, die wil ik wel echt zien. Ik wil dat paard dus zo gaan ja, hoe zien. La hoe laat is die dan? Uh, rond twee uur. Dat is nou al geweest. Ja tuurlijk, wacht. Hij moet even scherp stellen hoor. Altijd komt met eten. <muchter> ja, dit is onze volgende mukbang. Oké okay, wacht, ik ga hem even introduceren. Hallo <lacht> <dus> <tus> <tus> <tus> hey, jongens, welkom bij onze alweer tweede mukbang video. Vandaag hebben we hele speciale gasten bij ons in de studio. Namelijk de enige echte Hattinger Naomi. homie. Florro. <tus> <tus> <tus> en uh, ja, ja, Frie. Ehm, die was jou ook alweer. En Shannon <Shelly> Sunny. <tie> Hallo. En, oké. Okay. Nou komt even de, het ritueel beginnen natuurlijk met uh, de vragenronde. Laten we even bij Daphne beginnen. Daphne. Ja, um, wanneer wist je dat je wilde gaan paardrijden? Nee. Toen ik 8 um, was of 9, net als de vorige keer. Ik ga, checken, ik ga checken of dit de vorige keer ook je antwoord was. Hè? Weet ik wil 8 of Kijk eens aan de hafdingen ja. Ja. Okay. Dus Wat vind jij ja, dan een frietje ja, met? Ja, vind je dat lekker? Ja. Maar wat is het dan een frietje met? Dus wat jou, ik jou vrienden zo jou? En ik sprok. Ik heb je oh, dat kunnen. Oké, ik stapte naar achter. Achter mij stonden bralen zo. Het is wel de handen. En je een baby. En Shetland Sunny heeft echt een leuk verhaal. Jeff, Moet je luisteren. Okay, cool. nou, dus me. ik was een keer op een kraanfeest en toen was er een moeder en die kwam binnen met een baby Dus oh schrok ik zo erg dat ik naar achteren schrok en toen kreeg ik een kakjes tegen me vond het echt vol in mijn had Want even ik heb aan. Uh, ja. Belangrijk even maar voor de kijkers Tikwa is bang voor baby's <laughs> het zo langzaam. Maar baby's zijn vaak ook bang voor Tikwa <laughs> Is echt... <laughs> Ja, ja, wij hebben echt goed leuk. Wij zien een verschrikkelijk hard met je zin. Ja. Dus kun je toch niet? Die nee. is nee. niet zozeer wat ik de Nee, Ik, er ik zit rustig te genieten rust, van mijn frietje, ja. Ik Ja, welkom bij onze Meet en friet uh, Dat is alweer de vervanger van de mukbang, want er was geen shit aan. Dus die knippen eruit. Geen mukbang meer dit jaar. Sluit dus jij hem even af, Jeff, want ik heb er echt gehoor, Ik ben aan het uh... eten. We die camera. Ze hebben allemaal een paraplu op kont. Wat een scherpe opzepatie. Nee, het regent helemaal niet. Uh, ja, dames en heren, sorry dat ik even stoor, maar Anouska. Heeft hij een beetje? dan kan ik niet alleen. Een commentaar. Maar je mag bij ons blijven, want je bent beeldschoon. Uh, die wilde ook het ja. paard als je hard ging, een klapvolg had. Ja, of zelfs een klapvolg. Is dat wel de kleur? Oh, Oh, en dan zie je die prachtige malen. en die prachtige en die mallen, en helemaal zo in Nederland en die en dat is een overstop. Rustig aan, rustig aan. Hallo! Ja, Niet een andere hafling, ja, Ik heb op de kamer muziek. Ja. Hallo! Oh, ik heb niks voorbereid. Hier moet je een kliniek van maken, Daphne. horse-kribbeling. horse-kribbeling 101. Ja. One on one. How to kribbel your horse. How to kribbel your your horse. Jij ja, maakt veel vrienden, hè? Kijk nou. O, lekker. O, lukker. Kribbe veel met iedereen die hem zo aan Ja. Iedereen die hem aan Kijk. Ik dacht, die doen nog even wat oh, kijk nou hoe schat je hebt! Hallo ja, nee, daar! Oh nee, is het niet de... ik kan wel zo doen. Zo. Oh, ja, dat is beter. Hallo, um, wij zijn uh, de leukste helft van de groep. Ja, de minder leuke helft loopt erachter. Die minder leuke helft die hebben we achter ons gelaten. want uh, oh shit Soms die, uh, moet je verder gaan. Soms moet je dingen af kunnen sluiten, hè? soms dan... helemaal net. Je moet het gewoon achter je kunnen laten, dat ja, is zo. Ja, en je en je dat moet... hebben wij gedaan. Hè? Ja, wij zijn... Uh, <laughs> Wij zijn nu zoveel beter af, we zijn zo gelukkig samen, ja. we zijn de allerbeste vriendinnen, we hebben echt een super leuke dag gehad. Aska en Storm die zijn uh, ook, ook beste vriendinnen. Ook beste vriendinnen, absoluut. Het is jammer dat Tinker Zorro ons moet gaan verlaten. Ja. Dus uh, vanaf nu uh, gaat deze video alleen nog maar over ons twee. We knippen deze helft van het t-shirt eraf. Ja. Dat doen we gewoon met zwarte marker gewoon eroverheen gooien. Ik kleur hem dadelijk wel even voor je in. Dan mag jij de mijne doen. Doe jij nog even een dansje dan? Dat wordt dan de intro. Dat wordt de intro. Oh, hi. Sta je er nou nog steeds? Nee. Kijk, hoe oh, stil, maat. Prachtig, Jurk. Hou jullie nou know eens even stil. Jullie zijn echt zo verrekte twee, tweeën. Naomi en ik hebben net al helemaal gefilmd over hoe jullie afsplitsen van de groep en hoe alleen wij verder gaan. Hier op het hoers is Alizé met de En morgen komt ze weer. O, die Is ze echt? Zou je handtekening mogen gooien? Zou je handtekening mogen? Dood, ze dood. Ik een zwart blok voor je gezicht. Uh, uh, deze keer zo'n eten op mijn stem. Zit er even lief bij lachen? Wauw. Met smart. Hoeveel ga jij er eten? Ja, dat weet ik niet. Durf je dat nog niet op de camera te zeggen? Wil je graag een beetje van je, van je eer behouden? Nee. Nee, doe nog eens... Dit is daarom vroeg ik niet. <laughs> doe nog oh, eens zo'n... Uh... eten. Doe nog je... eens. En hey, maar neem nog eens een lekker hapje. Dat is helemaal moe Ja, slikken dan. Dit is de mukbang. Oh ja, dit is onze... Hallo, dit nummer is Nummer drie. Dit is nummer drie. Hoi, oh, ja, leuk dat je weer kijkt. Dit is onze derde mukbang. En uh, vandaag hebben we nog specialere... Vandaag hebben we nog veel specialere gasten. We zijn namelijk hier met... Finca. En... De oh ja, en Daphne. ja. maar Zorro. Zorro. Yeah. En Zorro. En Dikker En vandaag. Alleen, we... volgende ja. jaar. Dat liep ik ruim. Nee. nee! En vandaag. in de bio. Ja, precies. En vandaag. Hé, hou eens even stil. Stop even zo'n juro in je bek. Nee. En vandaag gaan we. Sorry. netjes doen. Nee, dat gaan we niet doen. Scrooge. <laughs> en vandaag gaan we weer ontzettend leuke vragen stellen aan onze gasten. Nomi. Vanaf welke leeftijd wist jij dat je ging paardrijden? rijden? Ja. Okay. Vroeg, maar ik weet niet hoe, wanneer het precies was. Waarom niet? Ja. Nou, toen was Kion. Wanneer ben je dan begonnen? Ik geloof dat het een 7 was. Voor je kleine Naomi? Ja, hoe groot denk jij dat het ja. die kleine Naomi was? Heel klein, 95 centimeter. Volg man? Ja, die hoogte ja. Staat ze dan op handen en voeten? Ja. Vandaag eten we churros. Ja, Toch mis ik de hamburgeractie. Ja. Even allemaal antwoorden. Nou oh, ben ik gewoon over mijn geldzaken aan het vervraagd. Ja, daar gaat het. Interesseert ons helemaal geen tiet. Uh, mijn... <laughs> Hoe oud waren jullie toen jullie wisten dat jullie gingen paardrijden? Zes, <laughs> ja, maar ik het Jezus, <laughs> nee, dat weet ik echt niet meer. Ik mocht nog paard rijden, maar ik wilde wel paardrijden. Ja. Ik was zo leuk, want had ik mijn hoofd tegen. dat ik als ik een paard zat. Die wordt niet happy. Ja. Zag ja. no, ja. oh, oh, oh, je dat? Zag je dat het Dit is het einde van... Uh, oh shit, het is al kwart over acht. Ja. Dus willen jullie nog even jullie laatste woorden op film uh, vastleggen? Ja, homie wil wel. Nee. Moeten we jullie gaan missen? Ja. Okay. Gaan. maar het moet. Ja, ze mogen ook best niet inzoomen op mijn hoofd. Ze mogen ja, ze zijn altijd. We maken een best liggen hoor. Ik heb nee. best op problemen met, met jullie. Kiklen. Jullie hoeven van mij echt niet te gaan. Jullie mogen mij echt wel blijven hoor. Oké. Okay. We hebben echt gelijk. Oké, we komen binnen met onze stempel morgen. We, ja. We blijven allemaal met z'n allen samen. Ik zie jullie okay. morgen weer, okay. hè? Oké, okay, tot morgen. Ja, top. Doei. Doe. we de expo weer. Woonja, jij Ik ga even vastleggen hoe we door de uitgang heen lopen. Wat is oh. het? Harry, the horseman, to die exit. shit. <makes> Goodbye. Oké, moesten gaan, gaan we dan? Oh, <makes> ja. We hebben de dames en ik het Tot ziens, Tot ziens. Dat was zo... Dan was natuurlijk naar Devonie toe. Ja, dat was... Maar toen, hij keek, hij keek zo geschokt. Het is al donker jongens. Dus het is het einde van de dag. Het is donker buiten. En we zijn allemaal verdrietig. Nee. En we gaan vandaag allemaal huilen. Pielen, pielen, pielen. Maar... Jongens, tot ziens. Hou hoor, hè? Zal ik ziet die venten en die loopt en dan komt hij aan. Ik kan alleen niet meer reks. Max, ben ja. the chairman. Ja, <laughs> Te gaan, hé. Er is allemaal vlam onder die banden. Het is Hot Wheels. Hot wheels. <laughs> Ik geloof het gelijk. Kan je ook een Willy? Kan je ook een wow! Vandaag is alweer de laatste dag. Iedereen is super enthousiast. Daar gaat Harry de ben. Hij rent er alweer vandoor. Ik kan gewoon niet wachten om binnen te zijn. Oh, gelijk vind je helemaal niet lekker. Goed, oh, geweldig. Ja, ik ben, ja. ik ben maar Is hier met een spaghetti. Ik Oh geweldig. Je een Ik hier een spaghetti. Ik een hier ja, Wij gaan naar, uh, nu naar de laatste show en dat heet 'We gaan Naar huis show.' Vaarwel, het was zo mooi om je te leren kennen. Ja, oh, dat weet ik niet. <laughs> dat weet ik niet, nou wij wel hoor. Dat weet ik niet. Wij zijn hier om dat, uh, om dat even te vermelden. Oh, dat is heel fijn. En uh, ja, bedankt dat u uw werk Doet ja, daarom ik ja. ken niet meer en wie weet dat we voor een horst event. Ja, wie weet. Dus, de puppies zijn erop, echt waar? Ja, Wat zeiden ze dat? Nee, maar dat zie ik. Ze zijn allemaal leeg. Geet! Hoezo? Dat zit er nog gewoon in. Dat is vies. De discussiewet is voorbij. Het was super leuk. Heel erg bedankt voor het kijken. Wij gaan weer naar huis. Harry de horseman. Yes, we go home. Sluiten dat. Our lovely horses. Back to the horses. Yes. Gewaar. <laughs> de show is voorbij. Kostuum mag uit. We gaan naar huis. Weg van je beesten. Terug naar het normale leven. Gaatpaden. Ja, ik ook. stinken. Hop, ermee. gaan mee. Hallo. Ben de Dit is onze laatste rugpack van Horseyband. We zijn nu met nog specialere gasten dan de vorige keer. Henry de Horseman. En Macaroni Maxime. Vandaag gaan we hele leuke vragen stellen aan deze bijzondere gasten. Namelijk... Wanneer wist jij voor het eerst dat je wilde gaan paardrijden? Uh, yes, that's a very good question. I lost in Hollywood, I see a, a lovely horse, I'm gonna sit on the horse, I ride on the horse, and then I say yes, I wanna ride on the horse. And it's about 11 years ago. En uh, hoe oud was je toen? 20? Uh, I was 5 uh, years old, oh <laughs> nee. En Macaroni Maxime, wanneer wist jij voor het eerst dat je buiten wilde gaan rijden? Van wow, de... Echt? Wow. vanaf okay. wow, de geboorte, jij wist dat gewoon. Ik doe dat Wow, vet hoor. Ze zei, ik, mama, ik wil een paar. <laughs> dat was jouw eerste woordje. Nou, ik hoop dat jullie blij zijn dat jullie veel geleerd hebben van deze laatste bukbang. Dat is erg lekker. Bedankt voor het kijken. Doei.